Beste ondernemer, dit is een roerige tijd. Herkennen jullie dat? Je moet heel veel ballen nu hoog zien te houden. Je moet ook nog een keer je bedrijf weer laten groeien. En de vraag is dan heel vaak, hoe ga je dat nou doen? We hebben een leuk bericht voor jullie. 29 oktober gaan we jullie namelijk helpen met super praktische tips. Die je direct in je bedrijf toe kan passen. Weten hoe? Heb jij nou in het kader van het onderwerp wat Hans net aan, uh, aanhangt, een vraag die je... Altijd op willen stellen, waar je echt antwoord op wil hebben, zet hem in de comments onder dit filmpje. Het leuke is namelijk dat binnen alle regels die er zijn, mogen wij toch vier tafelgasten hebben. Heb jij nu een vraag waarvan wij denken, pot voor drie? daar lopen meer mensen tegenaan? Zit jij aan tafel? Stel je vraag in de comments en walt je even aan voor de livestream. 29 oktober. Tot dan!